Ik ben Bram van Brakenveld, 27 jaar, gemeenteraadslid in Gent. Ik werk voor de vakbond en ben voorzitter van Jong Groen. Jong Groen brengt jongeren samen die vinden dat het beter kan voor mens en milieu. De voorbije twee jaar hebben we tussen pot en pint acties georganiseerd, congressen en oplossingen gezocht voor de jeugdwerkloosheid, voor gaspoetes en voor meer verdraagzaamheid voor diversiteit. Want daar, daar wil Jong Groen voor gaan. Perspectief voor jongeren. Een van de belangrijkste campagnepunten voor Jong Groen is een Europees basisinkomen. Het aantal jonge werklozen in Europa is groter dan de inwoners van Denemarken. De euro wordt gered, vrijhandelsakkoorden worden gemaakt met andere grote landen, maar ondertussen blijven de Europeanen wel in de kou staan. Met een Europees basisinkomen streven we naar gelijke kansen, naar gelijkheid en het wegwerken van armoede voor alle Europeanen. En zeker voor de jongeren die vandaag geen perspectief hebben. Want daar, daar wil Jong Groen voor gaan. Jongeren verdienen beter, jongeren verdienen perspectief. En dat is de inzet voor Jong Groen tijdens de campagne.